De zwaartekracht heeft maar één richting. Als je kijkt naar magnetische krachten, dan heb je een noordpool en een zuidpool, aantrekkende en afstotende kracht. Of elektrische lading, elektrische kracht, dan heb je ook weer een aantrekkende en afstotende kracht. En als je een atoom hebt bijvoorbeeld, dan heb je dan positief geladen atoomkern en negatief geladen elektron die draaien rond elkaar. Maar in totaal is die atoom neutraal. En eigenlijk is die elektromagnetische kracht de ladingskracht veel veel groter dan de zwaartekracht, vele orders van grootte, veel sterker. Was de hele aarde alleen maar positief geladen en jij was negatief geladen, werd je zo samengeperst en samengetrokken, je kon niet staan. De kracht was zo sterk geweest, dus veel veel groter dan je kan voorstellen. De zwaartekracht is veel veel zwakker, vele malen zwakker dan alle andere krachten. Maar er is geen negatieve zwaartekracht. De zwaartekracht gaat alleen maar één kant op. En daardoor kan op een groot schaal de zwaartekracht overwinnen. Over alle andere krachten. Wij trekken elkaar aan. Ik trek je een beetje aan puur door mijn zwaartekracht. Uh, de rest is nog geen meer afstotend, maar mijn, mijn zwaartekracht is aantrekkend. Is heel attractief. Dus zouden wij in de leegte en ruimte... Ver van alle sterren en planeten zouden we daar zweven. Zouden ons zwaartekracht ons heel langzaam dichter en dichter bijtrekken. Onafhankelijk van de afstand van elkaar, want zelfs in het oneindige zouden we nog ons aantrekkingskracht voelen. En zelfs een klein beetje snelheid die ik zou hebben, zou ertoe leiden dat wij sneller uit elkaar gaan dan de aantrekkingskracht ons weer kan samenbrengen. Maar stel dat we helemaal stil zouden staan, zouden we uiteindelijk samenvallen en collaberen. En dat geldt trouwens voor het hele heelal. Dan maken we meteen een sprong naar de Oerknaltheorie, de Theorie van Einstein. Toen Einstein de Theorie van de zwaartekracht opnieuw had uitgevonden door zijn relativiteitstheorie, besefte hij en anderen ook dat een hele heelal nooit stabiel zou zijn. Dat die eigenlijk zou moeten collaberen, vanwege de zwaartekracht. Die trekt alles samen. Dus op een heel groot tijdschaal zou alles weer samenkomen. Trouwens, had Einstein zelf zwarte gaten nooit voorspeld. Zijn theorie heeft het voorspeld. Sterker nog, hij heeft artikelen geschreven om te laten zien dat zwarte gaten helemaal niet kunnen ontstaan. Dus hij was helemaal niet van overtuigd dat die überhaupt bestaan. Maar ze waren wel mogelijk binnen zijn eigen theorie, binnen de wiskunde van zijn theorie. En iemand anders heeft dan laten zien: ja, ze kunnen wel ontstaan.